Kijkers! Ik ben Mirjam de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals je net hebt kunnen zien, uh, ben ik naar Polen gevlogen. Ik zit hier twee dagen in een hotel en in Polen hebben ze Poolse vogeltjes. Die fluiten precies hetzelfde als in Nederland hoor. Ik dacht. Uh, ik ga vroeg op en ik ga ze de buurt verkennen en uh, ja, het ziet er best leuk uit moet ik zeggen. Dit is wat ik zie hier, als ik hier uh, op dit bankje zit. Daar staat nog zo'n bankje. Volgens mij is dat een soort van vergaderruimte daar. Ze hebben hier ook een sauna en een zwembad. En uh, als ik heel actief wil doen, dan kan ik daar uh, op die apparaten een workout doen. Nou, wat denk je zelf? <lacht> ze staan mij daar prachtig te verwoesten. Mijn kamer. Daar. En dit is mijn uitzicht vanaf het balkon. Daar liep ik net. En volgens mij moet hier ook ergens strand zijn. Zo, nou, ik heb net heerlijk ontbeten en uh, ik ga nu even het strand op mee. De zee gevonden. Ja. 15 jaar, dan was ik een steuerman op de boot, op de fietsboot. Ja, op de, op, de, op, de, op die? Op de boete, ja. En ja. de uh, jongen, dat ben ik, een oh, steuerman, wirklich? ja, ben ik het 15 jaar. War schon, und da waren sie schon die, die Sojemann? Ja, schon und? ein Fischermann. Ja. Das waren Boote sieben Meter lang, sieben Meter ja. hätten sie. Und immer zwei Männer waren da. Und das ist mein Vater, weil er war schon 50 Jahre auf die See. 50 ja. Jahre. Das sind drei Buchstaben. S, A, ja. S, dreimal, Bur, dreimal lang, B, B, B, Ik ben nu in, in, de, in een museum beland en die meneer die vertelde net dat, hij, dat dit een rib van een walvis is, dit ding. Rib van een walvis, cool toch? Nou, wat een gezelligheid. Oh, vandaar dat het hier zo druk is. Ah, oh, die wil ik eigenlijk wel geven. Ik denk, waarom zoveel duiven? Maar dat komt omdat hier een, een duivenvoederapparaat staat. Dus uh, ik ga ze eens even verwennen, want ze zijn nog niet dik genoeg. Eerst 1 euro, nee, dat was niet. Dus de 2 euro was alleen maar niet. Zou je het ook online kunnen wachten? Nee, dat is de... Hé, balen. Dit is de Facebookpagina van dit en dit is de... Instagram pagina. Ja, sorry. Dat was wel jammer. Ik wilde de duifjes een beetje vetmesten. Maar ja, je moet uh, volse munten hebben. En die heb ik niet. Helaas. Het lijkt wel zo'n huisje uit de Efteling dit. The next day. Houd toch op een plek beland. Dit is uh, Olivia the Star en uh, daar ben ik nu lekker aan het lunchen. Als je ooit in Polen komt, zeker hier even heen gaan. Much, much, much later. Zo, ik lig weer heerlijk in mijn eigen mandje. Jongens, ik heb ontzettend genoten. Maar het is toch altijd wel weer fijn om. In je eigen bedje te kruipen. Bedankt voor het kijken. Ik vond het leuk dat jij weer kijkt. Vond jij de... Ik vond het leuk dat jij weer keek. Vond jij de video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Op de knop. Even klikken. Het is gratis. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Toedels!